Wat is nu eigenlijk een mockbattle? Een mockbattle is niets anders dan een schijngevecht waarbij strijdbare acties worden uitgevoerd zonder intentie om te schaden. Schijngevechten worden veelal uitgevoerd door zogenoemde reenactors. Het doel is de huidige en toekomstige generaties te informeren over de Tweede Wereldoorlog inclusief de offers die daar werden gebracht voor de vrijheid. Reenactment is in feite een soort openluchtmuseum. Tijdens een mob battle wordt door de deelnemers zo dicht mogelijk de tijd benaderd die zij uitbeelden. Dit alles om in ere te houden wat in het verleden is voorgevallen. Het is in mei 1940. Het dagelijks leven wordt beheerst door oorlogsretoriek op de radio en de bioscoopjournaals. En Nederland wenst vurig dat het neutraal kan blijven in de zich ontwikkelende oorlog. Dan, op de tiende dag in mei, in alle vroegte, vallen Duitse troepen. Alsnog Nederland binnen. Duitsers zijn in het departement. De manschappen maken contact met de om ze wat gerust te stellen. En de hogere ik zie slag om Duinkerken verder dan ooit. Het hoofdkwartier van de Duitsers bevindt zich vrij vooraan op het scharloop, in het gebouw waar de vlag met het hakenkruis wappert, en versperringen staan opgesteld, waar controles op persoonsbewijs worden uitgevoerd. Burgers kuieren wat over straat, lezen een krantje voor in huis of op een bankje terwijl de buurvrouw naast de, de ramen staat te wassen. Een kar ratelt over de keien. Wat verbergt deze man onder de kleden op de kar? Heimelijk wordt her en der de Hollandse bode in die tijd strikt verboden, uitgedeeld Van de Duitsers ligt een grote voorraad voedselkondig opgeslagen. Om en dat terwijl de bevolking honger rijdt. Hij heeft een plan opgepakt om een deel van deze voedselzone te gaan streven. Door snel overval op het hoofdhart. De man met de gang, De bestuurder van de auto, werken daarbij nauw samen om het plan te slagen. Al is dus risico aanwezig dat het mislukt. Ja, du weet het. Ja, du weet het. Ja, du weet het. Ja, du weet het. Helaas, voor het verzet had deze overval wel in het neergevoegd. De maar een lid van de gezetstloek is bank. en dat zou nog wel eens lelijk kunnen uitpakken. De Duitsers is dus gevangenen van je afgelopen en gaan handelijk een hele laag opgezet om de piloten te kunnen onderscheppen en misschien zoveel gevangen te hebben. Wat de Duitsers nog niet weten is dat er nummer 20 onderduikers zitten. Dat zijn de ruiten. Die moeten die tussen. Maar de woning op nummer 20 heeft nu een. Dacht. Het Wordt opengedaan. Ze stormen naar binnen. En dit is. Het is... Zelf, zelfs meubilair wordt het raam uitgegeven. De Duitsers onderzoeken het hele huis. De Duitsers gaan hun stellingen versterken. Rondom hun hoofdkwartier. ...lopen af en aan. En de stemming raakt meer en meer bespannen. Persoonsbewijzen van burgers worden strenger gecontroleerd. Duitsers houden meer en meer razia's. Verzetstrijders worden gearresteerd. Het verzet daarentegen ligt overvallen. Op zoek naar waardevolle om de duikers van voedsel te kunnen voorzien. Bevolkingsregisters worden vernietigd. In juni 1944 komen er berichten vanuit Frankrijk dat de geallieerden de lang verwachte aanval hebben ingezet op de kusten van Frankrijk. Het einde van de oorlog komt naderbij. En dan 5 september 1944. Premier Gebrandi zegt in een radiotoespraak dat de geallieerden de Nederlandse grens hebben overschreden. Duitsers en collaborateurs raken in paniek en vluchten massaal weg uit Nederland. Door dit later fout gebleken bericht komt Nederland echter in een overwinningsroeks. Maar van een Duitse capitulatie is er geen sprake. De miskerende burgers worden weggestuurd. En de stellingen worden in gereedheid gebracht voor de laatste krachtmeting met een hooglucht. Een arterieaanval. De Duitsers worden volledig verrast. Rennen terug naar hun stellingen en zoete dekken. Wachten op een gouden bak. Een Duitse officier vindt het genoeg en wil geen verder bloedvergieten. De oorlog is voorbij. Het machtige Duitse Rijk is in elkaar gestort. En ook zij zijn na vijf jaar oorlog moe en willen naar huis of wat er nog van over is. Oh, oh, oh. Oh, De vlag van het hoofdkwartier wordt gewisseld. De capitulatie is een feit. Nederland is bevrijd! Lief publiek namens de organisatie Bevrijdingsfestival Briennen, gemeente Voor de Aanzee en alle deelnemers aan deze Bob Battle willen wij u heel hartelijk dank zeggen voor uw aanwezigheid. En enthousiasme tijdens deze moppetten. Geniet nog even van de diverse activiteiten op en rond de kampementen. De gezelligheid in de binnenstad. En als u zometeen op één van de vele gezellige trassen neerstrijkt. Proost dan met elkaar op de vrijheid. Op onze vrijheid. Dank u wel.